Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Is elke boosheid zondig? Nee, maar sommige daarvan wel. Zelfs God heeft een gerechtvaardigde boosheid tegen zonden, onrechtvaardigheid, rebellie en kleinzieligheid. Boosheid kan soms een goed doel dienen, dus het hoeft niet altijd zonde te zijn. Uiteraard krijgen we te maken met negatieve gevoelens, anders had God ons niet de vrucht van zelfbeheersing hoeven te geven. Alleen in de verleiding komen om iets te doen, is geen zonde. Maar wanneer je de verleiding niet kunt weerstaan en eraan toegeeft om het toch te doen, dan wordt het een zonde. Datzelfde geldt voor boosheid. In principe is het niet verkeerd, maar het kan leiden tot zondige acties. Als we zien dat we verkeerd behandeld worden, staat God het soms toe dat we boosheid voelen. Maar zelfs als we ware onrecht ervaren in ons leven, mogen we onze boosheid niet op een ongepaste manier ventileren. We moeten ervoor waken dat we niet toestaan dat boosheid ons meesleept in zonde. In Efezius 4, vers 26 staat, als u boos wordt, zondig dan niet. Je boosheid hoeft niet altijd zondig te zijn, maar zorg ervoor dat je het aan God geeft om te voorkomen dat het een zondige reactie veroorzaakt. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, help mij met boosheid om te gaan op de manier zoals u bedoelde, zonder te zondigen.